Ja hoor, ze zit weer in de auto. Op een maandagavond. Ja jemig, heb je haast of zo? Je mag hier maar honden, toch idioot? Tjonge, jonge, jonge, jonge. je neus in iemand anders, ze reet niet in die van mij. Die doet toch al zozeer. Ja, daar schrik je van hè, tikkie op de rem. Je kan er gewoon voorbij hoor, als je dat wil, idioot. En dan nog zitten zij ook nog? Je bent echt heel veel helemaal gestoord. Wat een idioot joh. Oh my god. Oh, get a life. Hi, Mirjam vlogt wel, kijkers. Ik ben Mirjam, de. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En ja, het begint weer anders dan anders. Want jullie kennen mij inmiddels. Ik hou niks lang vol. Maar uh, ik wil jullie nog even vertellen hoe dat is afgelopen. Gisteren in de auto, die soort van achtervolging, zo voelde het. Die bestuurder die zat gewoon uh, continu in mijn reet. Ik denk ga eruit, want hij doet al zo'n pijn. Maar ja goed, ik moest ook nog denken, wat is trouwens die benzine belachelijk duur zeg. Dat is echt niet normaal. Daar ben ik niet blij mee, daar is uh, mijn portemonnee helemaal niet blij mee. Maar goed, ik ga tanken en uh, ik ga afrekenen en ik wil terug naar mijn auto lopen. En wie zie ik daar? Je raadt het al. Die gast die achter mij aan zat. Met knipperende lichten en heel dichtbij en weet ik het allemaal. Dus ik loop naar die man toe, ik zeg, wat ben jij mee bezig? Hij zegt, hoezo? Ik zeg, nou, je kwam de hele tijd uh, achter mij aan en uh, dichtbij. Ik zeg, uh, wat, wat, uh, wat is je probleem? Hij zegt, nou, ik heb geen probleem. Hij zegt, jij. Ik zeg, hoezo ik? Nou, uh, je had je licht er niet aan. Moet je dan zo gevaarlijk dichtbij rijden? Dat is toch ook helemaal niet handig? Alle gekheid op een stokje. Dit was natuurlijk allemaal niet waar. Want ik moest iets improviseren. Dat heb ik dus nu gedaan. En ik kan je vertellen, dat is best moeilijk. <laughs> Want ik heb natuurlijk helemaal geen tegenspeler of zo. Dus ik moet een heel verhaal zelf bedenken. Uh, dit verhaal kwam van, uh, van Anja, van 50PLUS. Dus, dat was, zij was de eerste die reageerde. Dus die heb ik ook als eerste gepakt. Er staan nog twee reacties onder de vorige video. Daar ga ik dan ook even wat mee doen. Denk ik. Uh, het zou leuker zijn als ik een medespeler had. Maar ja, die heb ik niet. Dus ik moet dat zelf even een beetje... Uh, aankleden, inpakken, ja hoe je het ook noemen wil. Ik was onderweg naar uh, Maddie. Maddie is een dame die is, hoe noem je dat? Trouwambtenaar. En ik ga haar helpen met uh, video's in elkaar zetten. Ik ga voor haar een hele mooie introductievideo maken, waarin zij zichzelf voorstelt en Waarin ze aangeeft wat ze allemaal doet. Dus ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En uh, ik heb al een stukje gestuurd naar haar. En daar was ze al heel erg blij mee. Mocht je willen weten, uh, haar website is Trouwen in Balans. Zo ziet het eruit. En zo in die stijl gaat ook de video uh, eruit zien. Ik heb nog steeds niet heel veel gedaan. Dus dit is weer een uh, praatje pot video. Gatvetarrie, is het echt? Ja, het is echt. Ja, sorry, ik heb niet zoveel te melden. Dus dit is waarschijnlijk weer een hele korte video. Ik, ga, ik kan geen 10 uh, minuten vol, vol lullen nu, denk ik. Maar ja, wie weet wat er volgende keer allemaal gaat gebeuren. In ieder geval moet ik volgend weekend. Is het dan de 15e? Ja. Dan ga ik naar die toneelschool. Nee, toneel. Theater, wat is het? Uh, en dan moet ik uh, de vloer op. Dan moet ik dus improviseren wat ik dus net gedaan heb. Maar dan uh, wel met tegenspelers. Nou, ik ben reuze benieuwd. Als jij ook benieuwd bent, dan uh, zie je dat in de volgende video. Wil je dat niet missen, moet je even abonneren en een duimpje omhoog. Nee, abonneren. En een like op die bel. Zodat je dan niks mist en doe je nou even een duimpje omhoog. Voor mij. Omdat ik dat leuk vind. En anders kom ik hier in elkaar slaan. Dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doedels!